Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video, mijn naam is GT5, LSP, dit is Wim en vandaag met deze Lamborghini, oftewel Lamborghini of hoe je hem ook wilt noemen, en uh, dat is geloof ik de... Veneno, ik uh, heb geen idee, ik zag hem uh, op uh, GTA 5 mod staan en super vet. En uh, voor de mensen die het niet kennen, uh, zoals jullie al in de titel zagen, politie op je hielen en er zullen gegarandeerd een aantal mensen zijn die het niet kennen. Omdat er uh, een tijdje terug is dat ik die dit had opgenomen en in de tussentijd zullen er vast wel nieuwe abonnees bij zijn gekomen, hoop ik zo. Um, wij gaan van punt A en dat is waar wij hier starten naar punt uh, B en dat is hier zo. Uh, gaan we rijden met het uh, hoogst aantal mogelijke sterren van de politie. Um, en er zitten een paar regels aan verbonden. Ik mag mijn auto één keer uh, fixen. Oftewel, uh, mijn banden die gaan gegarandeerd kapot worden geschoten, noem maar op. Um, wat was nog altijd een regel? Ja, Sowieso niet via de snelweg. Dus wat ik ga doen is ik ga een route hier naartoe zetten. Dan zie je dus dat die route zich hier binnen door. Uh, vormt en als ik dan hier aankom dan zet ik de route hierop omdat ik dan niet tijdens de rit hoef te gaan bedenken van wacht, hier mag ik niet op dus misschien moet ik zo gaan dus daarom zet ik hem eerst hier en dan kijken we wel even verder vanuit daar op pauze zetten en dan stopt ook alles tijdelijk en dan kunnen we weer verder een beetje last van lag ik hoop niet dat het tijdens het potje is ik heb daar wel een um, verklaring voor dat is namelijk nou, al net uh, de uh, en zo weer geupdate en hij zegt van jij ja, moet eigenlijk wel even opnieuw installeren of uh, opnieuw uh, opstarten maar dat hebben ik alleen niet gedaan had ik geen zin in namelijk um, was er nog iets ja ik mag geen wapens gebruiken ik uh, mag niet van voertuig switchen en dus eigenlijk is het uh, heel simpel dood of auto kapot en dan kan ik misschien nog rennen of, heb ik eigenlijk ooit gezegd niet, dat ik niet van voertuig mag switchen ja dat is wel logisch maar stel nou dat ik uh, mijn auto helemaal kapot wordt geschoten en ik Krijg je het voor elkaar om een andere auto te pakken? Ja, Ik weet niet, laat even weten in de comments, ik zal deze video niet doen, maar misschien de volgende politie op je al wel. Um, op het einde van de video krijgen jullie altijd de keuze om te stemmen op een volgende auto. En dat zijn altijd realistische auto's en daarmee bedoel ik dus Lamborghinis, Ferrari's, uh, Mercedes, noem maar op. En geen GTA standaard voertuigen. Um, als het goed is, dat heb ik ook wel een keer gedaan trouwens voor de mensen die dat nu uh, al waren aan het typen. Maar goed, we gaan dus uh, op pad. We gaan in het voertuig zitten, wapens hebben we wel, maar die gebruik ik dus niet. Uh, zoals je ziet. Uh, ja, uh, nee, vehicle options. God mode staat uit. Deze God mode staat uit. Never Wanted gaat uit. Um, en we starten eigenlijk op het moment dat de uh, eerste politie... ...auto in beeld komt of ik word beschoten. Dat is altijd de regel. Alles staat klaar. Um, ik moet misschien wat meer... Um, nou, we zeggen dat positief zijn, maar de kans is wel dat we crashen en daar heb ik geen zin in. Daar komt de politie -heli. die gaat zo schieten. Kijk eens wat er allemaal komt. Jo, we gaan. Dit ding is snel hoor. Oeh, de ding is hier komt meteen, ja toch. Oeh, oeh, ja, gaat keigoed hier. Die zag ik even niet. Die kwam ineens in beeld van mij. Idee, ja, ja, ja, ja. Dacht het niet. Hallo, niks aan de hand hoor mevrouw. Ja, gaat het hier. Even een jump nemen. Hoppakee. Rood blok, niks aan de hand. Oeh. Hallo. Oeh, dat was een auto. Daar vloog ik nog overheen, maar dan stond er toch echt een Passat in de weg. Het gaat keigoed hier, sorry motorrijder. Ja, niks aan de hand hoor. Deurtje open. We redden het nog redelijk goed tot nu toe. Ik krijg met mijn bestuur trouwens voor de mensen die zich dat afvragen. De Logitech G. 29 en dit is wel heel kut Maar ook dit, geen probleem voor Wim Dit is wel een probleempje voor Wim Want, uh, ja, dit is kut En, niks aan de handje, niks aan de handje Ja, gaat goed hier Zo, daar ploft iets En ik denk dat de Zulu was En hier zit niemand meer in, keurig ik heb een B klasse op oeh, dat is een wegversperring ook weer ik denk dat we van die helikopters grotendeels af zijn en nu crashen we, dus dan gaan we hier dadelijk niet verder nou daar ben ik weer um, het voordeel van het uh, opnieuw opstarten stond mijn voertuig natuurlijk wel heel is ik ga die niet van een berg afrijden en uh, om schade te creëren wat ik dan wel beloof ook al kan ik er, of beloof uh, afspreek of doe zeg maar moet ik zeggen is ik zal die gratis fix zal ik niet meer gebruiken uh, ja ook al kan ik er niks aan doen tot mijn game natuurlijk Hey, wat ik zag is dat de route mij uh, nu links omgooit en dit is vanaf hier gewoon zand en dat, ja, dat maakt het extra moeilijk maar ook wel weer uitdagend dus uh, die weg die gaan we ook gewoon nemen um, we zijn iets eerder um, of iets verder terug weer gespand maar wat ik dan dus wel gewoon doe is uh, die op 5 zetten en dan ga ik al langzaam rijden die kan dan en dan kom ik ze vanzelf al onderweg weer tegen maar het ging best goed uh, in het begin we gaan even met verkeer mee, alsof er niks aan de hand is. We worden niet gezocht door de politie, er is ook geen politie. Nou, Dan raak ik zo nog kwijtje. je oprecht, rechts, spannen hier in. Eén helia verzicht op mij moeten hebben. Kijk eens, hier komt het. En ik ben gespot. Au. Rij dan, rij dan, rij dan, rij dan Oeh, dat zijn mensen Oh, sorry meneer en mevrouw En nu weet ik veel wie er allemaal over stak Kijk, hier maak je natuurlijk wel lekker sneller Met zijn Lamborghini uh. De B-klasse en deze T6 hier. Dat is Sheriff 1 en Sheriff 2. En dat is natuurlijk een veel voorkomend voertuig in dit soort gebieden. Uh, niet letterlijk die twee. Ja, dat was een band. Dat voelde ik. Um, dus daarom zal ik nu echt alleen maar door deze twee worden achtervolgen. Omdat Sandy Shores gewoon door de Sheriff wordt gerund in GTA. En dat zijn dus deze voertuigen. Ik heb een platte band. En dat maakt het wel moeilijker. En we worden beschoten. Uh, uh, uh, ja. ja, nu gaan we niet meer hard. Hallo. Oeh, dat is een verkeersbord die niet uit de grond gaat. En dan moeten we nu nog het zand op, hè. Ja, dit gaan we zo niet redden, hoor. Alle banden zijn plat denk ik nu, alleen rechts achter, ah nee, de rechterzijde nog. rijd, rijd, rijd, rijd. redden. Ah! Zo! Ha -ha! Ja lekker voor je. Ja dat is te veel gas geven in een bocht, dat is normaal gesproken natuurlijk ook met dit soort voertuigen. Daarom ploft er weer een Zulu, denk ik. En dan verlies je echt makkelijk de te... Oh uh, ja dat was nog een band. Dat was rechtsachter zo te merken. Of rechtsvoor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Nog drie kilometer. Offroad zo zometeen. Dat was nog een band. We rijden dus op vier velgen. We worden van achter geramd. We maken een pirouette. Een 360. Oh god. Ah nee, we staan op pik. Ja, dat is het einde. Ik ga met de voetenwagen verder. Ja, ik ga zwemmen, gek. Fuck jullie allemaal. Wim gaat zwemmen. Auw. Auw, Wim is dood, denk ik. Auw, ja. Zwemmen, Wim. Nee, zwemmen. Wat doe jij? Jammer dit, jammer dit, jammer dit. Ja. Pure paniek. Was het. Pure paniek. En wat bereik je dan aan mij? Helemaal niks. Want we hebben verloren. En ik weet niet of het spel nog inlaat. Maar het is in ieder geval uh, einde. Op dit zwarte scherm gaan jullie waarschijnlijk nu twee nieuwe voertuigen zien die jullie voor de volgende keer kunnen kiezen. Of eentje daarvan. Um, je kunt zeggen, van, ik, ik moet nog even uitzoeken welke. Maar je zou altijd voertuig A, voertuig B kunnen zeggen. Links A, rechts B. Of de naam van het voertuig. Dan ga ik... Uh, die even tellen, niet in multiplayer, oftewel 5M, want dat heb ik niet meer. Ik zit in geen enkele clan, ik deed dat nog wel eens met, uh, met mensen uit een clan, maar die heb ik niet meer. Uh, een clan of een 5M server waar ik op kan, dus uh, het gaat gewoon een singleplayer zijn. Ik kies een voertuig uit en jullie kunnen hopelijk uh, daarvan genieten. Laat een blauw duimpje achter voor deze video en ik zie jullie graag bij de volgende. Tot dan en hopelijk hebben we dan meer succes. Jojo!